Goedendag, de dag begon prachtig vanochtend, was er nevel en was er ook mist. Het was ook koud aan de grond, vroor het zelfs op veel plaatsen. En dat betekende rijp en hier ook op het blad mooi de ijskristalletjes te zien. De temperatuur op anderhalve meter hoogte, neushoogte noemen we dat ook wel... Die bleef boven nul. Het was plus 1 zo'n beetje in het binnenland. Komende nacht kan het zelfs wat kouder gaan worden. En misschien dat we dan wel de eerste vorst van dit seizoen gaan krijgen lokaal. Want de temperatuur kan hier en daar onder het vriespunt gaan uitkomen. Op neushoogte dus, want aan de grond is dat al gebeurd. Vanmiddag zonnige periode en wat wolkenvelden die voorbij schuiven. En in de avond en nacht is dat niet veel anders. Kortom, het wordt weer heel helder in het binnenland en kan de temperatuur flink onderuit gaan. Krijgen we morgen net zo'n dag als vandaag met zonnige periode. Waarschijnlijk wel wat meer hoge bewolking in de lopende dag. En donderdag slaat het weer om, dan gaat er een storing passeren. En die brengt toch wel van tijd tot tijd regen. En daarna wordt het weerbeeld echt wat wisselvalliger. Gaat het harder waaien en gaat de temperatuur ook geleidelijk aan iets omhoog. Vanmiddag 14 tot 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. En periode met zon. Zonnige periode echt wel hoor. Zeker in het zuiden van het land. In het noorden is wat meer bewolking aanwezig. En dat zal ook vanavond en vannacht het geval zijn. En de temperatuur zal in het noorden niet zo heel ver gaan dalen. Daar wordt het een graad of vier. Maar meer in het binnenland, bij die brede opklaringen, gaat de temperatuur richting het vriespunt. Aan de grond zal het op veel plaatsen in ieder geval gaan vriezen. En ik sluit niet uit dat het in het zuidoosten van het land, dus ook op neushoogte misschien wel een paar tienden gaat vriezen. Dat is zeker niet uitgesloten. Woensdag opnieuw een rustige dag met zonnige periode. Het wordt weer zo'n 15 tot 17 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. En vanaf donderdag wordt het weer wel duidelijk wat wisselvalliger. Donderdag een dag met regen van tijd tot tijd. 16 graden op de meeste plaatsen en duidelijk wat meer wind. Op vrijdag vallen een aantal buien. Maar laat de zon zich ook wel weer zien. 15 of 16 graden. En zaterdag is het ook wisselvalliger en zien we de temperatuur nog een graadje omhoog gaan. En door de wind en door de bewolking zullen de nachten dan niet meer zo koud zijn. Nog een fijne dag.